Ik ben gastvrouw van de Shopping Tomorrow Groep Data Promotieplatform. En ja, dat is een hartstikke leuke expertgroep. Om gastvrouw te zijn, dat betekent eigenlijk dat je samen met de voorzitter de inhoud van de expertgroep bepaalt. En ook samen natuurlijk ja, lijn en structuur geeft aan zo'n expertgroep. Ja, wij, vanuit CCV zijn we inmiddels voor de derde keer op rij gastvrouw geweest van een expertgroep. Dat is voor ons heel erg waardevol, omdat je samen met mensen uit de business... En eigenlijk uit heel veel verschillende sectoren een visie op die toekomst ontwikkeld. En dat is natuurlijk voor onszelf, maar ook voor onze klanten heel erg belangrijk. Nou, voor ons als CCV heeft het denk ik vooral ook opgeleverd dat we heel veel nieuwe contacten hebben opgedaan. Dus dat is heel inspirerend. Maar ook dat we een hele mooie visie hebben ontwikkeld. En ja, dat is natuurlijk iets wat je gaat ontwikkelen, integreert in je eigen verhaal als bedrijf. En ja, dat brengen we ook graag natuurlijk naar onze klanten toe. Dus dat heeft het ons zeker opgeleverd.